Ja. Ik wil met jullie bespreken hoe je waarde levert zonder dat het tijd kost. En dat, nou, daar wil ik je eens over vertellen. Mijn naam is Lara Balwielski. We zijn hier met de klanten in, in Bari. We hebben een fantastische tweedaagse. En, en wat ik zie bij de mensen is dat als ze hun prijzen gaan verhogen. Hè, klanten van ons die vragen 25.000 euro, 50.000 euro. Nou, sommigen zijn bezig met een 100.000 euro programma en dat ze dan de neiging hebben als het ware om te rechtvaardigen dat ze zo'n hoge prijs vragen dat ze heel hard gaan werken ze stoppen heel veel in zo'n programma heel veel trainingen, heel veel coaching en daardoor wordt het eigenlijk heel erg onaantrekkelijk voor klanten want die hebben helemaal geen zin om zoveel te doen want het zijn juist de succesvolle klanten die dat soort prijzen betalen die we juist zo min mogelijk eigenlijk doen en dat is dus echt een groot probleem. Natuurlijk ook omdat je het zelf heel erg druk krijgt als je zoveel gaat leveren voor een klant. Nou, ik denk dat 90% van wat je levert helemaal niet nodig is. Want het maakt niet het verschil in het resultaat van de klant. Naar mijn idee is de echte waarde die je levert helemaal niet in tijd uit te drukken. Niet in, in heel veel tijd, uh, allerlei dingen die je levert. En dus ik wil je daar bewust van maken dat je ongelooflijk veel waarde voor een klant kunt hebben. Waar een klant een hele hoge prijs voor kan betalen, zonder dat jij van alles hoeft doen voor die klant. En nou, ik ga je gewoon een aantal ideeën geven. En als je dit gaat uitvoeren krijg je dus veel meer vrije tijd. Je krijgt 90% meer vrije tijd. Wij leveren onze diensten twee ochtenden per week. Dat betekent dat ik tijd heb voor mijn moeder. Mijn moeder is 89, ik wil veel bij haar zijn. Straks kan het niet meer. Ik wil niet de hele tijd allemaal dingen doen achter de computer. Ik wil liever bij mijn moeder zijn. En, en natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen: Nou, ik hou van werken. Ik werk superleuk. Maar ik denk niet dat je per se iets hoeft te doen wat niet hoeft. En als ik jou het idee geef: 90% van de dingen die je doet, hoeven eigenlijk niet, dan kun je die aan andere dingen besteden. Nou, wat is nou, hoe lever je nou waarde zonder dat het tijd kost? Een van de belangrijkste manieren om waarde te leveren die echt nauwelijks tijd kost, is gewoon een heel erg goed idee voor een klant. Wij, nou, ik had, uh, een paar weken geleden had ik een coaching sessie met een klant en, en ik gaf haar een idee. En dat was wel een waardevol idee voor haar, dat ze het meteen ging implementeren en ze ging meteen uh, programma's aanbieden van 20.000 euro. En ze verkocht het. Dus dat ene idee wat ik gaf aan haar, hoeveel minuten zou het geduurd hebben? Misschien vijf minuten? Maar dat was wel bijzonder waardevol voor haar. Dus dan heb ik eigenlijk al mijn waarde geleverd. In vijf minuten tijd. Maar dat zit hem in de kracht van een idee. Een vernieuwend, inspirerend idee dat mensen enorm helpt. Het zit hem dus ook in jouw expertise. En dus als je gaat kiezen echt voor een expertise en daarvoor gaat staan en dat ook consistent volhoudt, dan gaat jouw waarde enorm omhoog of je verder niks te doen. Want mensen gaan veel sneller jouw ideeën adopteren. Ze gaan het echt doen, ze halen veel hogere resultaten, gewoon omdat jij een autoriteitspositie inneemt. En de basis daarvan zijn scherpe ideeën die het verschil maken voor mensen. Ik denk dat ook een echt uh, belangrijke manier om waarde te leven, enorm waarde te leven die helemaal geen tijd kost, is zit hem in jouw prijs. Als jij een hoge prijs durft te vragen, zul je zien dat mensen heel anders zich gaan opstellen in jouw coaching, training en het veel sneller gaan doen wat jij aan ze leert. Het kost jou geen tijd, maar je hebt dat gecreëerd door die goede prijs te vragen. Mensen nemen het veel serieuzer. Ze willen het terugverdienen. Ze gaan een hele andere mindset krijgen als ze een goede prijs betalen. Dus het zit in jouw moed. Dus jouw, levert jouw moed levert de waarde. Zo kun je het ook zien. Nou, dus je hebt jouw ideeën, jouw autoriteitspositie, jouw prijs die allemaal het verschil maken voor een klant. Waardoor die veel meer aan jou heeft en jij dus grote waarde levert die jou geen tijd kost. Wat is nog een, een andere, hele goede manier uh, om waarde te leveren zonder tijd? Nou, ik, misschien wel het allerbelangrijkste is, is gewoon jouw persoonlijkheid. Dus, dus je hoeft maar binnen te komen en je hebt al impact op mensen. Je hoeft verder niet zoveel meer te doen. Je hoeft ze niet zeven trainingsdagen te geven, honderdduizend coaching sessies in een week. Maar gewoon door wie jij bent. Ja, dus dat, daar heb je al een enorme impact mee. Gewoon ook. De uitnodiging, het is dat mensen in jouw programma kunnen stappen en zegt we opgeven. Dan heb je al zoveel waarde gelezen mm. voordat het programma überhaupt begonnen is. Maar dan ga jij, doe jij iets voor ze, zo kort mogelijk. Coaching sessies, hoeven niet langer dan 30 minuten te duren, gewoon via de telefoon, samen met de groep. Dat kan ook voor high-end mensen, managers, ondernemers, maar gewoon door een vraag die je stelt. Een inspiratie die je geeft. Misschien gewoon een luisterend oor voor ze hebt. En, en dat op zo'n manier dat mensen zich geïnspireerd voelen. Daarmee lever je waarde. Hoef je feit niet zoveel meer te doen. Als je zo naar gaat kijken, ga je niet meer denken. Oh, ik vraag 100.000 euro en nu moet ik keihard gaan werken voor een klant. Nee, misschien moet je juist 90% van wat je doet gaan schrappen. En lever je een waarde die groter is dan ooit... Dat je ooit geleverd hebt. Als je dit gaat doen, ga je veel meer vrije tijd hebben. En kun je die tijd kun je ook besteden om de beste klanten binnen te halen. Daar heb je dan meer tijd voor. Ik hoop dat dit jou inspireert. Deze ideeën nemen we allemaal ook door bij het event wat ik in november ga geven. En het gaat allemaal over veel verdienen en weinig werken. En niet zeggen dat je van werken houdt, want ik hou ook erg van, van werken. Maar waarom zou je iets doen wat geen zin heeft? Wat eigenlijk niet nodig is? Wat niet het verschil maakt voor de klant. En daar wil ik je in die gedachte wil ik je meenemen. Het gaat allemaal om zoveel mogelijk verdienen in zo min mogelijk tijd. En zo laag mogelijke kosten. Ik denk dat er geen ondernemer is voor wie dat niet interessant is. Maar als het je aanspreekt, je komt in een groep met andere ondernemers. Dat is trouwens ook een enorme waarde. Het netwerk. Het samen zijn met mensen met wie je kunt sparren. Ongelooflijke waarde. Je bent heel erg welkom. Er is nu een wachtlijst. Waar je voor kunt aanmelden. En uh, volgende week gaat uh, ticketverkoop starten en zorg dat je er op tijd bij bent. De link staat hier boven het bericht. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je geïnspireerd bent. En uh, graag tot ziens.